Zo, zo donderdag 18 januari, trainingsdag nummer 16. Op het begin van deze week zei ik nog dat ik op wilde houden met dagelijks vloggen en sporten. Maar op de een of andere manier hebben jullie geluk of pech en houd ik het toch vol. Op de een of andere manier trekt het me toch om dagelijks weer een nieuwe video op te nemen. Speciaal voor jullie, of course. Ik ben nu op weg naar de fitness. Het is al donker zoals jullie zien. Ik heb de hele dag school gehad. Ik ben net nog geweest koffie drinken. Dus de pre-workout voor vandaag zit al weer in. En vandaag gaan we dan voor leg day. De eerste dag leg day met weinig compound oefeningen, meer isolatie oefeningen. Ik houd de squat er even in, maar ik ga lichter, maar daarvoor meer herhalingen, drie keer 10. En daarbij doe ik nog een paar leg curls, leg extensions zoals jullie gewend zijn. En dan probeer ik nog een paar core stabilisatie oefeningen erbij te doen. Zodat ik een beetje weer mijn core ga versterken en dan hopelijk straks, als ik weer wat zwaarder ga trainen in een maandje of twee, drie, uh, ik niet meer zo'n last krijg. Van mijn rug, zoals ik deze keer had. Ik hoop dat het niet te druk is op de fitnessdag, Zodat ik jullie ook weer een beetje kan laten zien wat ik daar allemaal doe. We gaan het zien. Als het te druk is, houd ik er niet zo van om te filmen in de sportschool. Ik wil namelijk niet zo worden of eindig of kut overkomen zoals andere YouTubers uh, en andere mensen hun training hinderen. Dus tot zo! helaas helaas helaas de sportschool is vol met andere fanatieke nieuwjaarsfitnessers. vandaar ben ik weer heel even in deze aparte ruimte zodat ik toch een deel van de workout kan filmen zoals jullie net zagen heb ik heel even de sissy squats gedaan ik kan deze niet aanraden gaat heel erg op de knie knieën dus wat dat betreft heel erg blessuregevoelig. Maar ik vond het wel lekker, één omdat ik het dan toch kon filmen. En twee zodat er echt meer werk vanuit mijn bovenbenen gedaan werd. En minder kracht van mijn onderrug werd verlangd omdat ik er toch nog steeds een beetje last van heb. Vandaar deze keuze, maar alsnog, ik kan hem niet aanraden om dit thuis te doen. Thuis te doen en al zeker niet voor beginners. de training zit er weer op voor vandaag ik ben blij blij blij blij dat ik dus mijn trainingsschema heb aangepast naar een deload week even rustiger aan mijn lichaam had het nodig en vooral mijn gewrichten hadden het nodig de leer wat ik jullie wil meegeven aan deze twee weken die ik nu gedaan heb met sporten achterin stuk Luister echt naar je lichaam. Arnold Schwarzenegger had zijn lichaam niet in één week gebouwd. Er is geen één hardloper die de marathon in één week heeft gerend. Dus het is niet erg om af en toe gewoon een keertje weer een stapje terug te doen en vanuit daar weer op te bouwen in plaats van alleen maar doorgaan, doorgaan, doorgaan totdat je dan echt in de problemen komt. Ook psychisch voelt het fijner aan. Ik ben blij dat ik hiervoor gekozen heb. En we houden vol en we moeten nog zo'n 50 dagen vlammen. Dus die vier trainingen dat ik dan gewoon heel even gas terug ga, maken onder de streep echt helemaal niks uit. Ik zeg dikke vette doei en tot de volgende video. Daar is die weer hoor. We houden het goed vol, goed vol. een nieuwe dag en een nieuwe training. Half zeven s'avonds alweer. Ik heb tot nu toe gewerkt. Ik heb dadelijk bezoek, dus weinig tijd voor een training. Vandaag heb ik thuis een beetje een paar dingetjes ingericht. Zo'n must-have, fitnessboy apparaatjes, dat ik toch thuis, als ik iets minder tijd heb, dus geen tijd om naar de sportschool te gaan, toch heel even lekker door te bewegen. Wat ik kan adviseren om thuis aan te schaffen is een kettlebell. Je kan het voor alles gebruiken, elke soort oefening, voor je benen, voor je rug, voor je borst, voor je schouders. Het is een beetje cardio werk, dus echt perfect wat dat betreft. Daar heb ik nog een barbel en twee uh, dumbbells. En wat ik zelf persoonlijk het fijnste vind, is een pull-up station en een dip station. Vandaar ook vandaag deze home workout. En ook heb ik nog hier deze home trainer. Gebruik ik zelf minder vaak. Ik ben liever lekker buiten, onderweg, op de fiets of te voet. Dus weinig tijd. Gewoon lekker thuis. Pull-ups, push-ups, dips, kettlebell swings en eventueel nog wat snatches. En dan heb je toch weer een full body workout. Dus geen reden meer, geen smoesjes meer, gewoon gas op die lolly. We hebben trouwens vandaag trainingsdag nummer uh, 16, als ik het goed heb. Ja, 16. En we hebben vandaag donderdag. En dan morgen gaan we weer sprongens lekker vroeg opstaan en er een hardloopsessie in knallen om het weekendje goed te beginnen. Ik zou zeggen, geniet van de rest van de home video-training, en we zien ons morgen weer. Als jullie niet de plaats hebben voor zo'n groot pull-up station kan ik jullie ook nog zoiets aanraden het is een pull-up rack voor in de deuropening het lijkt erg instabiel maar het werkt echt het blijft goed hangen je ziet wel eens van die Russen die dan uit de deurpost vallen maar ik met mijn 90 kilo heb nog nooit problemen gehad het kost 10 euro 15 euro tegenwoordig dus mocht je echte back gains willen, een mooie V in je rug, een echte must-have. Nog een paar bodyweight squats, eventueel met het gewicht, en dan heb je in korte tijd een effectieve full body workout gehad. En elke workout die je doet, is beter als een gemiste workout. Dus ook al heb je niet zo veel tijd, no excuses. En ik zie jullie morgen weer. Zo, zaterdag 19 januari. Jullie zien hoe rustig het is op de wereld. Iedereen slaapt nog, het is 8 uur ochtends. Ik heb namelijk bezoek van mijn ouders. Vandaar dat ik extra vroeg ben opgestaan, even lekker een korte run ga doen. En vervolgens dat ik dan nog lekker de hele dag over heb om leuke dingen te doen. Dus ik raad jullie ook aan, heb je dingen gepland. s dus morgens gewoon, net zoals door de week, even vroeg uit de veren. Gas op die lolly en dan zit het er weer op voor de rest van de dag. Ik zou zeggen, fijn weekend nog. Oeh! Niet elke dag gaat het rennen vanzelfsprekend opstaan en gelijk gaan rennen zonder iets te drinken, zonder iets te eten. Echt hard hoor. Ik begon nog een beetje te miseren. gelukkig heeft het niet doorgezet. Anders zou het even een pechdag zijn geweest. Maar goed, het is belangrijk dat we tenminste wel bekend te zijn. Dus er worden games gemaakt. No excuses, dag 16, 17 en many more to come. Zo, so, zo, so, de 20 minuten zitten er weer op. Vandaag iets kortere training in verband met het bezoek. Ik weet niet of jullie het al zien, maar het regent alweer verschrikkelijk. Ik heb deze run gelijk gecombineerd met een bezoekje aan de winkel zodat ik gelijk wat boodschappen kan doen, mooi meegenomen dus. Ik bedank jullie weer voor het kijken en morgen weer een nieuwe training en een nieuwe video. Oh ja, ik heb trouwens weer drie kilometer afgelegd in 20 minuten met 9,2 kilometer per uur. Dus iets langzamer als de vorige rund, maar dat maakt niks uit. Er zitten ook eens mindere dagen bij en volgende keer voor weer extra hard knallen.